Ah, water genoeg. Drie bakken water. Het is wel veel. In één dag. Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! Ik ga weer terug, Roosje! En jij gaat waarschijnlijk gooien eten uit de stal. Water genoeg.